Hé hey, Syraad. Hey, Syraad, lekker man. Lekker. Ja, nog een Syraad. Yes, lekker hoor! Gekke magnetron dit hoor. Ja. <laughs> Welkom mensen We bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Dirk en ik heb een nieuwe magneet. De Biest. En uh, wat heb ik nou weer? Kijk eens even. Er zit alweer een pluis aan. Dus dat is kassa. Dat er nou een keer goud in zit of niet? Klinkt leeg. Maar we gaan kijken. Ja, hij is goed sterk in ieder geval. Ja. Ik tijd om mijn te halen. Ik hem even Ik ben zo terug. Hallo, kijkers van Vinkamp D. Hoi. Inbreken! Hoe goed je? Die komt ook gewoon uit het water, maar dat kunnen we gewoon weer hergebruiken. Heerlijk. Ik heb er ook mee noodig. <laughs> nee jongens, helaas wel weer een creepje. Kijk ja, eens. Die laten we maar weer terug. Wow, wat een nieuwe. Nou, de kluis is eruit. Geen inhoud. Maar kijk eens wat er aan mijn magneet zit, een kogelpuntje, een revolver, nou het wapen nog jongens, kijk eens, mooi hoor, op naar het wapen. Ja. Weet je nog wat er op die uh, gouden kluis stond met een goud erin, Maat? Weet je nog? Gold, hier zit de diamant in, Moet. Yes! daar hey, helemaal hier naar boven, naar boven. Ze zeggen Koevoetje erbij. Waar achter die koevoet? Daar zijn we achter Kijk eens. Koe ja, voor ja, koel, jou. Jongen. Yes. En ja ja, Je zit wat in. Ja. Kistje. Lekker hoor jongen! Super dik! kijk eens een horloge of een pen. Hé hey. hey, Siraad, hey, lekker man! Lekker! Ja, nog een Siraad. Yes! Lekker hoor! Gekke magnetron, dit hoor. Ja, ik wie nu wel lekker. Zo dan. Lekkers. dan. En Floppie ook weer? Oh nee. Kom maar oh, geur uit hè. Oh. Lekker hoor. Dat is de gekste magnetron die ik ooit heb gezien, jongens. <laughs> Oh, de rest. Oh, eruit. Dat was wel wat leuk. Ja. Dat is een gekke Die moet je verwaarlozen. Er zit allemaal gouden, ja, die is, die staat er ja, maar gouden tekst erop. Zijn er foto's of zo? Ik weet niet. Ik kan er niet zo in kijken. Het lijkt wel zo. Een soort. Uh... Polaroid foto ofzo. Ja. Dit moet ik maar zien. Ik zal het zien. Schoonmaken hè. Wow, hij is zo dan! Hij is zo kippen Zo, dat is een mooie ketting. Schoelen we eens een beetje af in de sloot maken. Kijk, ja. dit is ook iets geweest. Oh, nee, ik kan hem zo vallen, zeg! Oh shit. oh, oh, oh, oh, oh, oh. domme van mij. Zal <laughs> ja. kijken. Ja, hij is wel leuk. Maar. Is het magnetisch? Niet magnetisch. Je hebt geluk, jongen, misschien. Goud. Ja. is ja, kleur En dit lijkt me wel oud man. Een edelsteen, of zo. Ja, ja, ja. Kijk hoe mooi die is ook. Dat hangt er zo los aan. Zie je dat, hem even zo neerleggen. Ja, als je hem op het gras legt, kan je hem beter zien misschien. Kijk. Dan is het contrast wat. Misschien uh, heb je hier Kom, ja. even voor contrast. Of op dat witte bankje. Of op dat witte bankje. Ja, ja, ja, ja. Wat ja. even doen? Ja. Kortje hoor. Dat is een lekker. Yes. Wauw. Dat is ja, ja. echt Vijf fietsloten. Jij spaart die fietsloten toch Jan? Eh, uh, leek maar Oh, maar jij spaart ze toch? Is spaart ze, ja. Hier nog een brommer uit laten, Tomos. Kijk eens, blijf een fiets eruit. <laughs> lekker hoor. En laat jij nog eens uh, dat magazijntje zien, Jan. Ja. Ah, er komt weer genoeg uit vandaag, dat zien we wel weer. Kijk, magazijntje, ja. Klein kaliber hè, als we het zo aan de bovenkant zien. Ja, ik denk 7.65, 7.65. Ja, lekker man. Ja. ja, we gaan goed vandaag. Yes. En het is weer droog. Is het droog? Ja. zonnetje schijnt weer. Niet heel onbelangrijk. Het is helemaal gaaf. Ja, nog eventjes wat leuks tussendoor. Ik had een vondst gedaan en die was ik vergeten te filmen. En dat is deze medewerkerspas van de Heineken. Op de achterkant staat wanneer je deze vindt, je vriendelijk verzocht wordt om hem op te sturen. Dus misschien kan ik nog een paar lekkere biertjes van ze krijgen. We gaan weer door naar de dag zelf. Kijk lekker verder. Ja, wat heb ik nou toch weer gevangen? Zullen we samen gaan kijken? Het is een tas. It's a bag. It's a bag. Wat is in de bag? Aksa, nog een tas. Allemaal fietsloten. Nou Jan, voor je verzameling. Ja, dankjewel. 1, 2, 3, 4, 5, stuk of 6. Yes. yes! Ja, ik denk dat het niet echt waardevol is, maar ik vind hem er wel heel gaaf uitzien. Moet je kijken, wat een mooie steen joh. Leuk! Yes! En... We hebben weer iets leuks aan de magneet zitten. Kijk maar even mee. 9mm zal het van de oorlog zijn. Nou, even kijken. We gaan even het bodempje schoonmaken en dan kijken of we nog kunnen zien waar die, waar die van is. 44 DI. DI 44. Dus we gaan even dat bodemstempeltje uitzoeken. Welke fabriek het is geweest. Maar dat uh, moet dan wel uit de oorlog zijn. Ja, leuk. Dit gaat zo meteen allemaal Jan zijn bus in. Jan die brengt het naar de Oud ijzerboer. Dus het wordt allemaal mooi gerecycled. Dus dat is wel top. Maar we willen eigenlijk gelijk een, een oproep doen aan alle Oud Ijzerboeren. Als jullie nou geïnteresseerd zijn in de spullen die wij uit het water halen. Laat dan even een reactie achter of stuur mij een mailtje. Je kan mij, uh, mij overal vinden op Facebook, Instagram. En dan kunnen we misschien een lijst maken. En dan uh, wordt het altijd netjes opgeruimd. Dus dat zou top zijn. Goed genoeg. Ja, hè? Ja, we halen er genoeg uit. Ja. <laughs> Zeker als we met z'n tienen zijn. Jij dacht net toch dat we een magnetron hadden gevonden? Ja. Maar toen was het een kluis. Ja. En nou dacht ja. jij dat het een kluis was? En het, is een, uh, en het is een magnetron. Het is een magnetron, een oven. Over. Ja. Een oven. <laughs> Jan, wat heb jij nou weer gevonden? Uh, voor mij is het een soort gehaktmolen, vleesmolen. Kijk, kunnen een keukenblad vastzetten? Ja. Yeah. Oh kijk, hier. Yeah. Hier gaat, gaat dan spul in. Ja. Yeah. hier komt de spul weer uit. En dan krijg je een hamburger, kun je maken? Of ja, ja gehaktstaaf. Ga ja. <laughs> Spaghetti Bolognese? Ja. Kijk, kom. Gaaf hoor. Die kennen ook in je museum. Die kan ook in het museum, ja. ja. Super dik. Jan, jij zegt het net twee seconden geleden. Straks vinden we nog een wapen. Zie je, ja, dit is mogen, mooi. Mogen we dit als een wapen rekenen? Ah, oh. Ah, keukenmessie. Maar helemaal in een. Ja, Ik die een vismesje of zo, maar wel heel gaaf. Wow. Super gaaf nog. Super dik, man. Ik zei nog, we vinden het wapen. Mini bayonet. Ja, mini bayonet. Ja, mini -bayonet. <laughs> ja, kikker, joh. Made in Germany. Made in Germany. Ja. ja. Nu, vismes of zo, ik. Heel gaaf. Ja. Kikker. Nou, dat begint er leuk te worden, jongens. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hey. We zijn lekker bezig nog ja. hoor. Lekker, man. Topfonds hier, tussendoor. Even kijken. Dat gaat er maar op één manier in, Dat ja. nee. ziet er wel gaaf uit, man. Schieke. Schieke, man. Made in Germany. Patent... Ja. Patent... Veel -no? of zo? Ja, dat... ik dat was. Dat. Dat ja. Super gaaf. Yes! Wat hebben we nou weer eruit gehaald? is dit nou? glimt, jongen. Is het een kassalade? Dat zou gaaf zijn. We moeten nou toch een keer kunnen cashen, Jan. Zo. Ja, ja, ja, ja. Kassa laden. Kassa. Ja, man. Zo dan. Nee. Helemaal leeg. Ja, die ja. ligt ja. helemaal niet. Zo, so, wat uh, een mooie. Ah, oh. mes nummer 3, En deze is van de IKEA. Ja. RVS. Oh, nee, het is geen RVS, anders als het niet magnetisch. Vergeromd. Er staat niks in, volg mij. Zit er nou een hakenkruis op? <laughs> was het maar zo. Geen merkje, niks. Geen gea ja, dus. Nee. Niks. Jan, wat heb je weer? Daar was ik weer. Daar is Jan weer. Een kluisje met de en Ah ja. Heel oud kluisje. Er is geen naam meer te bekennen zeker. Kon je nog wat zien in de portemonnee foto's of dingen? Huh? Nee, hoor mij niet. Nee hè. Zo, dan, die heb er ja die. Zo. Oh. <laughs> Hier zit allemaal. Die is wel een soort. Nee. Gewoon. Helaas. Zo, die ligt er al lang in, jongen. Die ligt er wel heel, heel lang in, ja. Die ligt er misschien al uh, 50 jaar in. Zo zo man. Sleuteltje. Hé, hey, die is grappig. Zo. So. Hé, hey, dat is wel een leuke. Een leuke Ja. Ja, dat is echt een ouderwitje geweest nog. Hoor. Ja. Is hij nog heel? Ja, hij is wel heel, hè? hij nice, is heel. Super gaaf sleuteltje. Lachen, man. Misschien is hij wel van kissy. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ja, een sleutel ooit geweest. Ja. Mooi man. Lekkt me wel aan de ene kant. Ja. Inderdaad. Messing, denk jij dat het is? Ja. Dat kan wel. Ja. Grappig man. Ja, mooi. Leuk Jan, doe je goed. Ja. Zo, nou uh, je bus zit aardig afgeladen Jan. Ja. Er kan niet veel meer bij, hè? Nee. Dus helaas hebben we hier ook nog een stapeltje dat we achter moeten laten. Maar goed, dat is dan nog voor de gemeente. Hebben we hebben nou ook nog iets. Ik dank jullie weer voor het kijken. En vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer.